Een scriptie schrijven, dat is 99% transpiratie en 1% auteursrechten. Want, zijn al je bronnen juist vermeld? Is parafraseren iets anders dan plagiaat? Waar zit het verschil? Mag je je scriptie online zetten? Aan wie moet je toestemming vragen? Respecteer de auteursrechten, anders gaan maanden zwoegen en zweten in een seconde in de prullenbak. Auteursrechten, vergeet die andere 1% niet. Voor al je vragen hieromtrent kan je terecht op auteursrechten.nl.